Okay. de machinekamer en die heeft niet zien. Okay. Okay. Uh, zit hier de machinekamer? Zit hier voor of achter? Heel goed. De machinekamer zit hier voor. Dat is dat witte uh, duurtje daar. Zo ver oh. doorrijden dat je heel de druk staat gelijk te trappen. Kan? Waterproef even meegijken. Elektronica. Niet belangrijk. Hier brandt het waarschijnlijk. Ja. Groen stof, koken, benzine. En uh, wie is het? Ja. dat hebben ongeveer uh, 9 à 10 vaten. Oké. Okay. van schip. Hier zit de kofferdam. Die zit hier achter onder de cabine. Dus dat is de scheiding. Daarachter. Ja, hij is uh, het, uh, het onderhoud de deur van de installatie. En hoe kunnen we er makkelijkst in? Door dat deurtje daar dat naar binnen toe. Oké. Ga maar, ik voel hier wel aan. Hey, Wil je me gelijk doorstoten naar beneden? Ja, ja, ja. Kom. Nog een seconde, seconde, nog een okay, kom, stuk in, stuk in, stuk in, stuk in, stuk Oké, ga maar. Nou, vlak de frisser uit. Oei. Goed, Goed werk, mannen. Eh, uh, kennen we nog wat u naar binnen? Nou, hebben we hebben wanneer een vuur maar het zit alleen met uh, dat varen. Oké, okay, we hebben nog pakje aan. Oké. Okay. Dan wil ik ook gelijk weten of de, de blusboot vanaf de andere kant iets met de brand kan gaan doen. Ja. Want ik heb met mijn capaciteit... Uh, ik heb begrepen van de optieverdienst van de havendienst. Dat die aan de brand op die moment niks kan doen. Hij kan alleen een uh, dekwasje en huidkoeling uh, opzetten.